In deze video laat ik zien hoe je tussen verschillende teams bestanden kunt kopiëren of verplaatsen. Ik ben in een team en ik heb hier een rijtje documenten in een map lesmateriaal in een klassenteam. Daar ben ik gekomen via tabblad bestanden. Als ik deze documenten wil verplaatsen of kopiëren naar een ander team, dan kan ik dat één voor één doen. Maar ik kan ook zeggen, ik selecteer het hele rijtje in één keer. Nu zijn er drie documenten geselecteerd. Bovenaan heb ik nu verschillende opties. Je kan ze downloaden, verwijderen, verplaatsen of kopiëren. In beide gevallen, voor verplaatsen of kopiëren, volgen dezelfde stappen. Dus ik kies nu voor kopiëren. Ik klik op kopiëren. En ik zie nu dat ik ga bladeren in Teams en kanalen. Dit pijltje omhoog is de belangrijkste. Daarmee kun je namelijk navigeren buiten het team waar je nu in zit. Je klikt op het pijltje. Je klikt nog een keer, want je wilt helemaal eruit. En je ziet dan een overzicht van je andere teams of andere klassen. Ik klik nu op een andere klas. Daar ga ik weer naar het kanaal Algemeen en de map lesmateriaal die ik daarin heb. En ik kies Kopiëren. De drie documenten zijn nu in de andere klas gekopieerd vanuit deze klas. Hetzelfde werkt dus bij verplaatsen en zo kun je dus in één keer een heleboel bestanden die je in een oude klas bijvoorbeeld nog hebt staan, kopiëren of verplaatsen naar een nieuwe.